Hey Mirjam vlogt wel kijkers. Leuk dat jullie kijken naar een nieuwe video. Heb je mijn vorige video gezien? Van de nieuwe Dortse Biesbosch. Ik ben daar zo trots op. Ik heb zulke mooie beelden gemaakt. En ik ben eigenlijk benieuwd wat jij ervan vindt. Heb je nog niet gereageerd erop? Dan zal ik hier eventjes de link daar naartoe plaatsen. Ga je daar ook even kijken? Vandaag ga ik naar Werkendam, maar jullie zien de video van de Brunsemer Heide. Ik ben helemaal uitgerust, want ik moet een mondkapje op. Want ik ga ook met het veer, met de pond, over, heen en weer over het ware schuitje varen. En ik heb een camouflage shirt aan. Ik heb dus geen shirt aan, want je ziet hem eigenlijk niet. En zo wil ik dus de beesten, de, de wilde dieren verrassen. Dat je, hé, hey, hier ben ik. Kiekeboe. Mijn gimbal neem ik mee, want hier heb ik dus die hele mooie wilde meegemaakt. Ik hoop dat ik dat vandaag weer kan doen. Ik raak er niet over uitgepraat. Zo enthousiast ben ik... Het voelt eigenlijk net zoals uh, toen ik visagier deed. Dat ik gewoon zo enthousiast ben over, uh, over het eindresultaat. Dat ik uh, hiermee lekker door wil gaan. Vinden jullie deze video leuk? Of de vorige video? Of de volgende? Doe even een blauw duimpje omhoog. Want dat vind ik weer leuk. Abonneer eventjes. Dat is hier. Abonneer eventjes als je geen enkele video wil missen. En ik hoop eigenlijk dat het geen saaie, saaie wandel natuur video's worden. want daar ik af en toe een beetje uh, tussendoor... Klets, zal ik maar zeggen. Om het misschien een beetje leuk te maken, hè? Want Nederland is best wel mooi. En nou hou ik op met gezeur en geklets. Hier de video van de Brunselmeijden. Veel kijkplezier! Ik de bruisende mijn gevonden regent het. Fijn. Maar ik heb een hokje gevonden waar ik in kan schuilen. Ik heb er allemaal wel veel voor over hè, om het hier schoon te maken, meneer. Wat? Hartstikke mooi. Snotlappies. Au, au, ik word gestoken. Ik ben die meneer aan het helpen met de troep opruimen hier. Moet je nou toch eens kijken wat ik er allemaal uitvis, jongens. Nou, meneer, u kan even pauze houden. Nou ben ik het aan het doen voor u. Het is wel een grote schoenmaakwereld. Ja, Ik heb je het, het zo naar mijn zin. Alle beestjes in mijn broek. Dat die doen lekker. Au. Nou, die dingen die. Het is sociaal. Die, hè? Die... Ja hoor. Ja hoor. Ja hoor. hartstikke sociaal. Je is sociaal. <laughs> en die loopt zo van de tafel. Mee. Ja, dat is. Kijk! Hoppatee. hoppatee. Ze willen wat anders dan. Ah, sociaal, want die hebben we er genoeg. Hè? Zo. Ik ben er klaar mee. Het is uh, schoon hier. Bent u klaar? Ja! Alstublieft! mocht daar eigenlijk niet komen, maar uh, een beetje schoonmaken moet hè. Af en toe. Wat een zooi komt eruit, zeg. Doeg! Tot ziens! Doei! En bedankt hè! Graag gedaan! Niet echt met volle teugen. Het veer zit mee. De omgeving is prachtig.